Naast Correndon Dutch Airlines is er ook nog een Corendon Airlines die onder de IATA-code KANJE vliegt. Dit is de vliegtuigmaatschappij van Corendon Turkije die uitsluitend vluchten tussen Nederland en Turkije uitvoert. Omdat Turkije een bestemming buiten Europa is, geldt Verordening 261 2004 alleen op vluchten van Corendon Airlines wanneer je vanuit Nederland vliegt. Bij Corendon Dutch Airlines maakt dit niet uit. Als jouw vlucht met Corendon vertraagt, check dan snel op onze website of dat je recht hebt op een vergoeding. Je kunt tot anderhalf jaar na de vluchtdatum een claim bij ons indienen.